Soms hebben leerlingen moeite hun aandacht bij hun taak te houden. Er gebeurt ook zoveel in de klas en op het scherm. Door een app te vergrendelen, help je de leerling focussen. Start de app Klaslokaal. Selecteer de iPad waarop je de app wilt vergrendelen. Zet eerst het vinkje bij Vergrendel app naar openen. En kies dan een app die je wilt vergrendelen. Is de leerling klaar met de taak? Ontgrendel de app dan weer door op de ontgrendelbutton te tikken. Jouw leerling kan op de iPad nu weer alles doen. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de rolgroep.